Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pampers. Mm, bij de boetelaar in Monge. We gaan lekker een potje babyzwemmen. Sanne is al binnen en uh, die is Brian aan het omkleven. en gaan kijken hoe die het gaat doen. Brian en mama gaan vandaag babyzwemmen. En papa mag mee om te filmen en foto's te nemen. Michel is nog even wat uit de auto gaan halen. Maar Sanne en Brian liggen al heerlijk in het warme water. Baby's zijn gek op water en jij bent natuurlijk gek op je baby. Baby zwemmen is de leukste activiteit in het zwembad. Tijdens baby zwemmen leert je baby zich om te draaien, te drijven en te bewegen in het water. Je baby raakt op deze manier vertrouwd met het water. Wist je dat babyzwemmen ook de fysieke en psychische ontwikkeling van je baby stimuleert? Reden genoeg om lekker te gaan babyzwemmen. Brian, mama en papa wonen in Honslersdijk. Dus is voor hun de boetselaar in Monster een perfect bad om heerlijk te babyzwemmen. Volgens mij heeft Brian het echt naar zijn zin. Volgende week gaan we met z'n allen op vakantie. En daar wordt natuurlijk ook aan babyzwemmen gedaan. Kijk volgende week naar een speciale vakantiespecial vanuit Center Parks in Amerika. Nee, niet Amerika met een K, maar gewoon in ons koude kikkerland. Limburg. Graag tot de volgende week. Zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0% Radler.